Ga naar de Max Crowdfund-website op maxcrowdfund.com nl. Klik op de knop Gratis account registreren. U heeft hier de optie om de taalinstellingen aan te passen. Voor dit voorbeeld kiezen wij Nederlands. Vul hier uw persoonlijke e-mailadres in. Vink hier het hokje Ik accepteer de algemene voorwaarden en privacybeleid aan. De optie, ik stem in met het ontvangen van nieuwsberichten van Max Crowdfund, iedere twee tot vier weken verstuurd, is optioneel. Voor dit voorbeeld vinken wij het hokje aan. De vraag, hoe heeft u ons gevonden, is verplicht. U krijgt de keuze uit de volgende lijst. Voor dit voorbeeld kiezen wij vrienden en familie. Om de veiligheid van het platform en onze gebruikers te waarborgen, ...dient u het hokje Ik ben geen robot aan te vinken. Zo voorkomen wij geautomatiseerde invoer- en spamregistraties. Klik op de knop Nieuw account aanmaken. U krijgt het volgende bericht te zien. Bedankt voor het registreren. Controleer uw inbox of mogelijk spammap... ...en bevestig uw e-mailadres om door te gaan met uw registratie. Ga naar uw persoonlijke e-mailpostvak in... In dit voorbeeld gebruiken wij Gmail. Open de bevestigingsmail van Max Crowdfund. Klik op de link Eenmalige toegang. U ziet een nieuw venster in uw internetbrowser verschijnen. U kunt hier uw persoonlijke wachtwoord instellen. Dit wachtwoord dient minimaal uit acht tekens te bestaan... met minimaal één hoofdletter, één cijfer en één symbool. Wij zullen u nooit vragen om uw wachtwoord. Klik op de knop Save and Login as gevolgd door uw e-mailadres. In dit voorbeeld Save and Login as testplatformmcf@gmail.com. U kunt nu inloggen met uw e-mailadres en wachtwoordcombinatie. Wij zullen u nooit vragen om uw inloggegevens. Klik op de knop. Inloggen. Om de veiligheid van uw account te waarborgen, dient u een eenmalige code in te voeren. Klik op de knop Stuur eenmalige code. U ziet de tekst, uw eenmalige code is verstuurd naar uw geverifieerd e-mailadres. Ga naar uw persoonlijke postvak in. Open de eenmalige verificatiecode OTP mail van Max Crowdfund. In de mail ziet u een zescijferige verificatiecode. Ga terug naar het venster in uw internetbrowser. Voer hier de eenmalige verificatiecode in. Let op, deze code is alleen 5 minuten geldig. Vink het hokje, vertrouw dit apparaat voor de komende 30 dagen aan. Deze optie is optioneel, maar raden wij aan om dit aan te vinken. Dit maakt uw inlogproces namelijk makkelijker in de toekomst. Vink het hokje. Ik accepteer de algemene aangepaste voorwaarden aan. Deze optie is verplicht. Klik op de knop Indienen. Op deze pagina kunt u uw mobiele telefoonnummer verifiëren. Voor dit voorbeeld slaan wij dit proces even over. Klik op de knop Overslaan. U komt bij de KYC-procedure terecht. De zogenaamde Know Your Customer of Ken uw Klant richtlijnen is onderdeel van een integere beleidsvoering. Als een AFM-geregistreerde organisatie dienen wij vast te leggen met wie wij zaken doen. Deze regelgeving is noodzakelijk voor het beschermen van ons platform en onze klanten en voorkomt financiële overtredingen zoals fraude, oplichting, en witwassen. Deze procedure is dan ook verplicht. Vul hier uw geboortedatum in. Kies hier uw land van verblijf. Klik op de knop indienen. Op dit scherm selecteert u de gewenste identificatiemethode. Klik op de knop ID-document. Vul hier uw juiste adresregel in. Dit veld is verplicht. Vul hier uw woonplaats in. Dit veld is verplicht. Vul hier uw postcode in. Vul hier uw land in. Ook dit veld is verplicht. Klik op de knop volgende. Kies hier de gewenste identiteitsdocument waarmee u zich verder gaat identificeren. Kies hier uw gewenste legitimatiebewijs. Dit kan zijn een paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of verblijfsvergunning. Voor dit voorbeeld kiezen wij een paspoort. Het is belangrijk dat het beeld helder en duidelijk is. Alle hoeken van het document dienen zichtbaar te zijn. Als uw legitimatiebewijs zich in een kaft of beschermhoes bevindt, haalt dit er alstublieft vanaf. Klik op Upload het document. Navigeer via uw bestandsverkenner naar de juiste locatie waar uw document opgeslagen is. Klik op de afbeelding van uw document. Klik op Open. Uw document is succesvol opgeslagen. Klik op de knop Volgende. Bij de volgende stap moet u een selfie nemen. Klik op Aan de slag. Kijk eerst in de camera. Zorg ervoor dat uw gezicht volledig binnen het kader blijft. Beweeg daarna uw hoofd langzaam in een cirkel om een 3D-scan te maken. Na het verifiëren van uw identiteit kunt u door naar de volgende stap. U moet hiervoor een korte compliance-vragenlijst invullen bestaande uit vier vagen. Belangrijk is dat u deze vragen naar waarheid invult. Bent u een US-person? Vul dit in. Klik op Volgende. Bent u een politiek prominent persoon? Vul dit in. Klik op volgende. Bent u de uiteindelijk begunstigde van dit account op MaxCrowdfund? Vul dit in. Klik op volgende. Bevestigt u dat alle verstrekte informatie correct is ingevuld? Vul dit in. Klik op volgende. U krijgt nog de kans om uw antwoorden te in te zien. Klik op terug om uw antwoorden aan te passen. Klik op indienen. Uw profiel is nu bijna compleet. Hierna hoeft u een transactie van 1 cent te versturen vanuit uw account naar onze bankrekening. Vergeet hierbij niet de referentie te vermelden.